Dat de het de, de, de, de een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje op te vangen in de weg. Um, zodat als er een waterfoto vangen op, en dat kunnen we echt toebrengen zodat het gefilterd kan worden. En we hebben het idee om uh, water op te vangen op het dak um, daar, en daar via het huis door te filteren en dat weer weten hergebruikken voor de wc of als waterneemant. We zijn in een animatie, als een scenario aan het maken, en we willen in maar kent willen jullie...